Of je online training een succes wordt, dat hangt samen met verschillende factoren. Wat er vaak gebeurt is dat we ongelooflijk enthousiast zijn over een bepaalde methode of een bepaalde strategie. En dat we die ja, in de markt willen zetten. Dat we daar een online training over willen maken en zo anderen gaan helpen. Nou, waar dat misgaat is dat mensen geen enkel idee hebben wat de methode voor ze kan betekenen. Mensen zijn ook niet op zoek naar een methode, maar ze zijn op zoek naar een oplossing voor het probleem wat ze hebben, of ze zoeken een enorme kans waardoor ze enorm kunnen groeien. Nou, de afgelopen jaren is de online trainingmarkt e-learning is ongelooflijk gegroeid. Vorig jaar werd er in Nederland 3,8 miljard uitgegeven aan online trainingen. En een derde daarvan werd besteed aan zelfontwikkeling. Dat is interessant hè? Maar goed, niet elke online training verkoopt goed en ja, hoe je dat voorkomt is door echt te gaan kijken naar wat je echt gaat verkopen. Dus het resultaat wat je echt gaat verkopen aan het einde van het traject. Dus de transformatie, dat is iets wat je gaat verkopen en niet de vlucht. Hè. We hebben het vaak over de vlucht of de bestemming. Vaak verkopen we het vliegtuig in plaats van de bestemming en zo is dat dus met online training ook. Dus... Als je gaat nadenken over hè, waar ga ik mijn online training over maken, kom dan niet uit met jouw specifieke methode, zoals EFT of een bepaalde strategie, maar ga echt de oplossing bieden voor het probleem waar de mensen mee rondlopen. Dan denk je misschien, ja, maar kan ik die hele methode daar dan niet in meenemen? Maar natuurlijk kan dat. Je, natuurlijk kun je in je online training de methode... Toepassen en mensen helpen het probleem op te lossen met de methode die je hanteert. Echter, Dat is niet waar je over gaat communiceren en dat is ook niet de titel of het onderwerp van je online training. Dus het is niet de training EFT, maar het is bijvoorbeeld de training hoe ik van mijn stotterprobleem afkom in twee weken en dat is bijvoorbeeld de titel van je online training wat verder belangrijk is is dat je echt super specifiek bent He, dus dat je echt de oplossing voor een specifiek probleem en vermijd echt te brede onderwerpen want als het veel te breed is dan raakt het niet en ja dan kun je dus ook niet makkelijk de training aan de man brengen. Maar verder wat belangrijk is is dat het echt heel toegankelijk is dus hou rekening met verschillende leerstijlen zodat mensen niet alleen een video kunnen bekijken maar dat ze ook een bestand kunnen beluisteren bijvoorbeeld. En laat het ze ook makkelijk vertalen naar de eigen situatie. Door bijvoorbeeld ook opdrachten erbij aan te bieden, zodat ze ook echt kunnen gaan nadenken en kunnen gaan integreren. Dan wordt het echt een goede training. Vergeet ook niet bijvoorbeeld een quiz toe te voegen, want er zijn ook mensen die, ja, die zijn echt doeners en die vinden het bijvoorbeeld heel fijn om dat wat ze geleerd hebben in de praktijk te toetsen. En dat kan je dan doen met bijvoorbeeld een quiz. Superbelangrijk is het ook om leerdoelen vast te stellen. Dus begin echt met het uitdenken van waar wil ik ze aan het eind van het traject hebben. En waar wil ik ze eigenlijk ook na elke module hebben. Als je op die manier aan de slag gaat. Dan zal je zien dat je heel concreet kan gaan nadenken over. Wat moet ik dan precies behandelen in mijn les. Zodat ik die mensen daar ook kan brengen. Dus we beginnen met the end in mind. Denk ook aan de support die je de mensen wil gaan aanbieden tijdens het traject. Ga je coaching toe? bijvoorbeeld online zoom sessies. Um, ja, dat hoeft ook niet elke week. Hè. Kan ook één keer per maand. Hou rekening met ja, wat zouden ze precies nodig hebben om inderdaad tot een goed einde te komen. Waar zouden ze vragen kunnen hebben waar je ze mee kan helpen door bijvoorbeeld een Q&A te organiseren. Nou, dat kan natuurlijk via een webinar voor, maar dat kan ook in een zoom call. Uh, je kan ook dagelijkse support leveren, bijvoorbeeld via een community, dat kan met verschillende apps natuurlijk, dat kan met uh, Facebook, hè. de mogelijkheden zijn daarin Legio. Als je trouwens daar echt serieus mee aan de slag wil, binnenkort geef ik een challenge, uh, dat is de challenge The Road to Cash and Freedom. Daarin leer ik je dus een echt goede online training te maken, waarin je echt begint bij nou, de ideale klant en zijn problemen, zodat we... Echt een training gaan creëren die een oplossing gaat bieden voor de problemen die ze ervaren. Of de dromen die ze ook hebben, hoe je ze daar kan brengen. We gaan een hele structuur uitdenken. Dus we gaan aanslag met de blauwdruk, zodat je weet van, oké, okay, dit zijn mijn leerdoelen, daar wil ik ze brengen. En, hoe, en wat daar precies voor nodig is. Natuurlijk over... Het omzetstuk cash. Hoe kan ik daar echt goede omzet uitdraaien? Nou, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Daar ga ik je ook compleet in meenemen. Ik ga je ook laten zien hoe je je eerste lancering kan doen van 5 figures. Hoe je dat voor elkaar krijgt op een hele makkelijke manier. Volgens de online training rekenmodule en En ja, hoe we hem echt gaan lanceren. Dus hè, ik ga je laten zien welke lanceerstrategieën er zijn ja, en hoe je zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd kunt gaan helpen. Nou, als je het interessant vindt, kijk dan hieronder, klik op de link en ga even naar dewebacademie.nl slash freedom en dan help ik je heel graag tijdens de challenge The Road to Cash and Freedom. Heel graag, tot dan!